Goedendag iedereen en allemaal, man. We zitten met problemen. De wasmachine is kapot. Wat is er aan kapot? Wel, de roulementen. al nou goed En de schokdampers. Goed, dat gaat eraf. De zeepak moet eruit. je op zijn plaats, ergens liggen zo, tot dan weg is. Dat moet eruit, het vult me eraf. Nou, oh, dat is een hoop De pomp leegmaken. Dan zit er altijd een de zapper en water in. Ik heb daarvoor een haha. Dat steek ik daaronder, want als je dat meteen met dat armpje, dan moet je er wel een beetje bij gaan. Vise, vise, vise. えっ<音声><音声><音声> Ik zou er ook aan aangetrokken. dit is wel. Zacht de Eruit, alsjeblieft. Daar ligt hem ze. Ik denk dat dat eigenlijk niks ten boze is van de twee. dan Nee, ja. Dat is de dat is de eerst vet is eruit gekomen hè. Er het zit vet in. Het vet is eruit gekomen, dus dat is niet goed hè? Dan moeten we die ook we vervangen. misschien Beter. Slechter. Beter, slechter. Niet goed. wel goed. Oké. Okay. Doe de kap, weer terug, terug inhangen. Daar moeten we wel wat voorzichtig mee zijn met die kabel meer. Dus hou ik dat. Hier ook. Ja, dat, is alles dat is niet goed. Dat is niet goed. Nou, het is snel, nou het is goed. We niet meer of het vast was. Goed. Hier hangen die... Brossards in. Zou ik dat niet alleen kunnen? Nee. Ik ga het niet alleen doen. Ik ga mijn vrouw kunnen. Ik heb die meegebracht meer groene schoen uh, Dan moeten we zo inkomen. dus zo vastpakken. Ik heb dan een, een rosar hangen, die moet ik omhoog hangen ja, om en pakken. Zo, oppassen, dat ga ik kapot. Hebt. Ja, dat gaat hem om, ja, ook wel mooi. Ja, ik Oei! Hahaha, ja, we kunnen eens kappen! Langs eerst ook los. vast. Oké. Okay. Oké, okay, laat maar aan. Oh. Accident! Accident moeten zijn zeen! Nog een ik eens kappen, Beter daalt de vinger. He. Allee. God wil graag een vinger Ja, dat hadden het om dat is speciale rubber. Speciale groene rubber voor de schokken op te vangen. Oké, ik zeg bedankt, je mag gaan. Ja. Oké. Oh. Oei. Hij spring al op, hè? Als je al licht en zo dan is het goed. Goed. Daar uh. gaan we eerst mee beginnen. Jawel. Ik ga eerst beginnen met het centrifugeren. Ik hoop een ik probleem belt. Ik doe dat goed vol. De machine mag niet erg weet dat. We gaan de rest er toch niet nemen. Toe. We zijn Hoe zit dat hier? Van onder helemaal. Hoppla. Pump. Oké. Okay. Onder moeten er toch een speekje onder stijgen. Wat is. Mijn spekken? hè. Ik heb spekjes. Zo. Dat dan. Nee, Oké. Okay. Nog het, He, het is toch plezant dat het rijdt. Na al dat werk. Wat je ervan? Ja. Oké. Okay. moet ik hier een keer een voor gaan zoeken. Ah. Oh. En? Het moet altijd opdagen. Hè, buisje? Buisje, dat is zo makkelijk. ziet, bij het vorig, vorige keer zouden we hem al voert gezegd hebben. Dan stopt hij, dan gaat hij een uitbalans en dan stopt hij. Dat is zo goed hè. Oké, okay, we is wel goed. Dat doe ja. Niet stoppen hè. Niet stoppen hè. Dat een rugje Zo. Een dus dan had ik ben nu buiten boven te pompen, want ik er nu op, nu op zappen, ja. Ja. Ja. Zo. Goed, Dat niks. Zo. dat al nog dan ben ik al content. Het staat op 1200 teuren. Ik dacht dat er nog een dekkel is op de periode mag af best oké. Okay. wassen vandaag mijn kleren voor het werk. <lacht> Oei, ik hoop dat dat geen foutcode is. Nee. P van Peter. Dat ben ik. Alsjeblieft, alles is droog. Kijk, alles is heel droog. Dat is heel goed. Fantastisch goed, goed gedaan. Ja, het was al droog als het erin ging. Ook zo'n test. Ik laat de water trekken. Om te zien of de resultaat niet kapot is. Want de kabels heb ik moeten repareren. Uh, Zelfs voor het programma. Ik denk nu naast hem water trekken. Oh, dan moet hij de kraan openzetten. Want anders geeft hij een foutcode. Nu moeten we kijken. He. Die gaat water trekken. Water mag niet meer komen als hier, zo ongeveer. Hieruit gaat water. Als er van onder geen water uitkomt, zijn de darmen er twee op gezet. Als daar van onder wel water uitkomt, dan ben ik niet meer. Nee, dat is een kap uit twee stukken. moeten we wel even uh, een keer goed heet laten worden voor die zwijgen te laten te zien dat hij zwijn niet wak wordt en dat hij niet gaat beginnen te lekken van onder en zo. Maar ik denk dat niet. voor een mocht aan? Zeg, je jij dat mee eens helpen? Ik weet nu toch wel dat we een flesje cognac verdient. Dat moet dan een keer zeggen tegen mijn vrouw. Dus ze moet een fles cognac halen voor mij. Goed. Ik ga dat heel sympathiek van u vinden. Ik ga dat op Facebook zetten en zet het daar onderaan. Maar Raghana? Nee, is mijn vrouw. Niet vergeten, hè? Je die niet vergeten. Goed? Oké. Ze Ja. Oké, okay, dus dat was het dan. Mensen, salut, tot de volgende.